Hi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over de chatfunctie in Teams. In het linkermenu zie je het woordje chat staan. Wanneer je daar klikt, ontvouwt zich vanzelf de functionaliteit. Ik was al begonnen met een chat met Renske, dus dat is dan ook het eerste wat nu opent. Wanneer ik een nieuw bericht naar haar wil typen, kan ik hieronder beginnen met typen en vervolgens klikken op verzenden. Wanneer ik een bijlage wil sturen, kies ik voor het paperclip en dan kan ik iets uploaden vanaf mijn computer of vanaf OneDrive. Als ik een afspraak met haar wil inplannen, dan kies ik voor de agenda. En dan ontvouwt zich een menu waarbij ik een nieuwe vergadering kan inplannen die meteen ook in de Outlook agenda wordt geplaatst. Als ik Renske liever zie, kan ik rechtsbovenin wisselen naar een videogesprek. Ook kan ik wijzigen naar een audiogesprek of kan ik haar vragen om het scherm te veranderen waar zij op werkt te delen, zodat ik met haar kan meekijken. Als we nog een collega nodig hebben, dan kiezen we voor personen toevoegen. En kunnen we dus bij het intikken van het naam iemand toevoegen aan deze chat. Wanneer ik een eerder verstuurd bericht weer wil verwijderen, kies ik voor de puntjes die achter een bericht staan en klik ik op verwijderen. Zo kan je weer iets ongedaan maken waarvan je misschien spijt had. Tot zover de chatfunctie in Teams. Tot de volgende video!